Mede van ooit van dit Er zijn zes mensen, drie eh, van over, drie medewerkers. Eh, wij richten ons hard, voornamelijk een beetje in de culturele sector. Eh, we hebben veel journalisten, veel eh, coaches, eh, kleine ondernemingen, veel ZZP'ers, eh, een aantal stichtingen waarbij de administratie is voor gezorgd. Ik gaat van boekhouding naar jaarrekening inkomstenbelasting, VVB, loon- adviesgesprekken en ik ben ook één inwenging en informatie over de toeslagen dat is nog wel eens een, een item maar, um, wat ik zeg, we zijn altijd part-timers we zijn al de hele week open en we zijn heel erg laagdrempelig we zitten op de, de Zijstraat van de Berkland vlakbij de VVB ja. Ja of wel eens een uh, collega